Ze zei nog even aan het einde: he, Pak me magen. Hier staat: Het deed het. En ze gaf hem. Zij, Ila, de bergnimf, um, daalde af, devenit venit in Skitiam. En dat deze Subvecta per aera, uh, opgestegen uh, door de lucht, Subvecta is hier een ppp uh, van het deponens Subvehi, uh, opstijgen. Um, en dan hou je nog twee woorden in de ablativus over. Je zou kunnen zeggen uh, dat ze opgestegen was uh, door de lucht uh, met een gegeven wagen. Of je kunt er ook een ablativus absolutus van maken uh, nadat de wagen gegeven was. Dus één keertje. Illa dato subvecta per aire curru, de venetinschitiam. Uh, zij, nadat ze opgestegen was door de lucht uh, op een de gegeven wagen, daalde af naar Schietje. De volgende zin. Rigidi cacuminemontis montis caucasapellam serpentum collalewait. En, het woordje que. Um, ze spanden uh, de nekken van de slangen uit moet het je zo voorstellen dat uh, de teugels waren vastgemaakt en de wagen was vastgemaakt aan de nekken van de slangen. En zij spanden nu uh, de nekken van de slangen uit. Kakoumine op de top, ablativus loci, van plaats dus, op de top uh, van een ijzige berg, een Rigidimontis. Uh, die ze Caucasus noemen. Ze noemen hem Caucasus. Uh, en vervolgens... Quaisitam um, kwa famem lapidoso viditinagro. Unquibus et raras velentem dentibus herbas. Oeh, um, wat doet ze daar? Um, ze ziet, eh, sterker nog, ze zag de bergnimf, de bergnimf zag, uh, de honger, de godin van de honger, euh, naar wie gezocht was. Kwaisitam is een ppp van het werkwoord kwairere, zoeken, euh, dus de bergnimf, naar wie gezocht was. Euh, zag ze op een stenige akker in agro lapidoso. Euh, en waar was de honger dan mee bezig? Euh, terwijl zij, welentem is een ppa, terwijl zij... Uh, het zeldzame rara's herba's, de zeldzame kruiden, de zeldzame planten, uh, uit de grond trok velleren, uit de grond te trekken uh, met haar nagels, unguibus, dat ablativus meervoud, sorry, uh, et dentibus en met haar tanden. Dus uh, zij zag, de bergnimf zag, uh, de honger uh, naar wie gezocht was uh, op een stenige akker, zeldzame planten met nagels en tanden uit de grond trekken.